We gaan naar huis en we gaan eten en Lego Mario. Oh ja, voordat ik het vergeet. Um, welkom allemaal. Leuk dat jullie kijken. Geef alvast een duim omhoog. Druk alvast op abonneren en druk even op het belletje om op de hoogte te blijven wanneer wij een video uploaden. En dan gaan we nu starten met de vlog. Welkom allemaal. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Lego Mario Time. En wat zeggen we dan? Hallo allemaal. Lego Mario Time. Dan moet je toch even zeggen, hallo, welkom bij de vlog. Lego Mario Time. Ja, het is Lego Mario Time. Weet je wat? Anders kan jij zeggen, hallo, welkom bij de vlog. Ik ga jullie Mario laten zien. Ja. Je piept weer. Heb je gepuft? Ja. Oké. Okay.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 Gaan we naar binnen? Heb je voorbereid? ben thuis. Hé, wat zit jij nou een courgette eten? Wat? Ik zeg net, we gaan aan tafel eten. Nee, dat wilde ze niet. Nou, nah, het is. Een leuke dag ervoor. Nee, dat was toch thuis. Oh, kijk eens wat ze hebben gevonden. Nee, Berber die wilde al niet voordat jullie thuis kwamen. Oh, wilde jij niet aan tafel eten, nee, kleine Berber meid? Is heel mooi, papa. Moet je anders lekker een lekkere doen? Nee, lekker met papa op de bank zo. Nee, ja. ik ga ook maar eens lunch maken. Wat zei Brian? Wat ga je doen? Want deze is al bijna leeg. Ga ik straks doen. Gaan we samen wieën, ja? Maar Berber wil met jou op de bank liggen, zei ze. Oh, toch wel? Ja. En oh, dan doe ik de afstand met van de wie. je eerst eten. Mmm. Nee. Lunch is zo lekker. Wil hm. je mond open Toch Waarom moet ik mijn mond open doen? Cookie. En zo begint het verhaal. Wat Oh, ik Hij moet winnen. Leer ik de Hoe je naam in? noemen. Hoe heet jij? Barbara. B, B, B, B, B, B, B Nee? Jawel, ze Berber. jawel, zo ga je dit. Oh, gelukkig. Hier hm. ben je altijd welkom. Mm. een beetje Kapsel, schoenen. We best wel hard. zo We, besser, we, oh. we, we mogen we een kleertje uitzoeken. Uh, Blauw, ja, zie je? Zie je Als je deur kan, dan zit je. We weten niet je het naar de avond. Blauw, paas. Ja, als je het doet, schoon. Toen wij klein waren, keken we dit ook. Sneeuwwitje, hè? Nee. Gaat toch? Niet doen. Ah, gaan we lekker snel witje kijken? Ja. Wat durf het hier dan? Dat is de intro. Dat duurde vroeger wat langer. Het intro. Kijk, <grijg> komt hij? Sneeuwfitje en de zeven. En ah, poep! Oh God, komt er weer een film hoor, Brian? <grijg> het is toch al mij heel vervelend. Zijn we niet maken? Ik ben wat aan het zoeken, maar volgens mij zijn we van een steen gekregen, papa. En ik begin er spontaan van te kwijlen. Papa! Papa! We oh, willen niet ijsshak. Nee, niet op tv. Wat wil je dan kijken? Sneeuw... Toch sneeuwwitje? Nee. Nee? poester. Ja. Assepoefde. Of rappeursel. Of een rood kapje? Nee. Een assenpoester. Assenpoester. Jij gaat lekker. Mario, hè? Mario. Mario. Brian. Fred? Kijk, papa. De man zit hier te chillen. Dat hij aan de beurt is bij een browser. <laughs> papa? Ja? Vrijdag. Vrijdag. Papa? Dat was mijn duim. Papa? Papa? Goedendag, mijn heer. Goedendag, mijn dame. Papa. Papa? Voor de kijkers die geen buitenland spreken, dat is Duits. GELACH ah. <laughs> Niet. Tuiparuzia. Tuiparuzia. Davai. Davai, Davai, davai. davai. Oh, privé! Ah, non, mais c'est ma. de Mene, de Famille Romane. Ah, c'est sûr, il est knopf, un mec à perfé. Il Nee. Nee. nee! joh, wat we. Ik denk dat ik eens even lekker naar boven ga om mezelf even lekker te douchen en de batterij op te laden. Komt die even mee? Ik ben met de batterij aan het maken. Oh! Maar doe je wel voorzichtig met de batterijen? Niet in je mond en zo hè? Dat is gevaarlijk. Maar ik zie dat jij het niet in je mond hebt. Ik ga naar boven, Berber. Okay. Ik hoor muziekjes. Hij is er niet, maar hij heeft er weer een troep van gemaakt voor zijn kamer. Oh, oh, oh, oh, oh! Hij heeft er weer een troep van gemaakt. Nou ja, mag hij zelf opruimen? Kijk nou dat haar. Zo, we hebben gedoucht. Ah, het is tijd om. Uh... Even te rusten voordat we open gaan en de YouTube-video mogen delen. Wil je doen? Smaak maken met. Met. Met. Met hoofjes. Met hoofjes? nou, dat kunnen we later wel weer eens doen, maar niet nu. We gaan naar beneden. Dat nee, niet. We gaan naar beneden. Nee, dat nee, is niet. Oké, okay, Google. Licht uit. Nee. Ik ben Oké, okay, Google gang bovenaan. Ja. Kom je? Ja. Kom je? Doe de deur even dicht voor mama en papa en kamer? Heel goed, kom. Oeh, papa? Ja? Ik ga achter jou aan. Gezellig. Ik ga jou inhalen. Nee, dat ga jij niet. Jij kan mij niet inhalen. Hé! Hé! Hé! En ze heeft me gewoon ingehaald. Ja. Oh. Ah. Ik moet jou ophalen. Ik moet jou ophalen van school morgen. En wil je dan een half dag of wil je de hele dag? Hele dag. Hele dag. Oké. Okay. Nou, Berber wilde eigenlijk maar een half dagje, maar ze zegt nu dat ze een heel dagje wil. Kijk ja. Poepjes. Hé, hey, mij gaan we lekker eten? Mijn pa? Hey. Ja wat heb jij op je neus zitten? Wat? Wat heb jij gedaan? Ga je lekker pannenkoek met poedersuiker eten? Ook met dat. Dan moet je niet onder je neus duwen. Moet je gewoon eten. Dit is poedersuiker om te eten schat. Oh, ja. Papa, help je daar even? Ik kijken. Wat goed! Ik gewoon mijn handen. Heb je nou al je paddenkoek op? Ja, dat is een paddenkoeketje. Zo! Dat is een heel klein stukje. Je hoort toch net iets nee. Echt hè? Ja. Kijk dan. Zullen we voor Babs kijken? Wat? Hm? Wat? Was? Nee. ik was gewoon lekker leven aan het kijken. Nou, dit is van mij ik wil kijken. Zo, Wat zou je allemaal doen? Ik ga nog even de kindertjes een kusje geven. Ja. Als je moet spugen een emmer, voel je je niet lekker. Bijna. Jij mag de vlog afsluiten. Wil je dat doen? Nee. Mag je zeggen tot de volgende keer? Nee. Moet ik het doen? Nee. Oké, okay, dan gaan we zitten. Kijken, zo. Het licht. Het is donker, maar bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie hebben gekeken. Druk ook even op het duimpje omhoog. Druk even op abonneren. En even op het belletje om op de hoogte te blijven. Tot de volgende vlog. Ja. Doei. En we vinden het leuk hè, dat iedereen kijkt. Ja. Slaap lekker Vent. Doeg. Lekker liggen. Doeg. Ah, hij is wel te vroeg.